Het is heel dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met moeders. Moeders die heeft iets heel moois vast, namelijk de Vita-stelhammer. En niet haar staart. Ja, ik moet hem even draaien dan Oh, Kijk, oeh, oeh. Okay. want ik heb op TikTok iets voorbij zien komen waardoor. Yes. Waardoor uh, de staart heel mooi schoon wordt. Dus... Die is moeders eens mee. Wie is moeders de We hebben nog heel veel tijd over. Dus moeders is met Ivy. En ik ben met niet. Want daar staan we nog heen drogen. En zijn we nu even aan het wandelen. En dan uh, gaan we richting middel. Het is warm. Het is om het maar liefst zijn 17 graden zonder wind en heel veel zon. Het boeit. Ja? Het is wel wind. Oh, het boeit wel. Maar je voet de wind niet heel erg. Dus. <laughs> Ik ben blij dat ik hier in de taxi zie Ja, maar nu heb je jezelf gekomen. Ah. Dat ze niks op te merken had behalve Dat het schreef hoor. Ja, ik zat ook, tuurlijk. Oh, wat nice, is mooie fun? Wat doe je nou? Loop we stap door. Uh, ik heb net wedstrijd gereden. Hm, het ging echt, echt, echt heel goed. We hebben een paar seconden gereden en daar gingen we voor. Uh, de jury was er niet mee eens. Ik ben de enige die winst heeft gereden. En dat was mijn hoogste punt, waar 183. Dus dat was echt zo dat ik dacht: oké, okay, nou top. En die andere proef, wat is maar 182, dus nou ja, ik ga ze zo zelf even nakijken en kijken wat ik ervan vind. Natuurlijk, nou ja, normaal gesproken kom ik best wel overeen met uh, wat de jury zegt. Dus ik ga kijken wat nu een normale jury zou zeggen. Morgen heb ik ook een jury die mij een keer helemaal heeft afgekraakt. Dus daar ben ik niet zo blij mee. En andere jury weet ik niet, dus we gaan het allemaal maar meemaken niet meer huilen Nee, ik trek het me op een of andere manier echt aan. Mama zegt ook van ja, normaal gesproken rij je rond de 200 punten. Dus dit is gewoon een keer. Deze is die vallen er buiten, maar eh, ik snap het niet. Ik vind het irritant. Ik trek het me wat aan. Dat moet ik niet doen. Nou ja. Ik ga nu even belletje lanceren. Want ik kon net niet, want ik ben ook was vol. Ach joh, wat kan gebeuren? Ah, eh, ja. Want vandaag is dag 2 van de paascompetitie. Um, nee. Oké, okay, uiteindelijk heb ik mijn proeven nog zelf nagekeken. Ik kwam eigenlijk... Eerst dacht ik, huh, ik kom op hetzelfde neer. Dus het valt wel mee. Maar uiteindelijk was dat niet zo. En kwam ik op twee, boven 200 uit. Dus ik weet ook niet. En proef 1 uh, had ik volgens mij 204. En proef uh, 2 had ik 202. Nou eigenlijk voor 24 25, maar maakt niet heel veel uit. Ik ga nu even met Lonnie opnieuw knotten. Uh, vandaag zijn, is niet alleen mijn papa komen kijken, uh, maar komen ook Rick en Lotte. Dus dat is superleuk. Die komen zo met uh, het uh, Rickse autootje. Dus dat is wel fun. Uh, we gaan even een pakken pakken en ik moet eigenlijk die ook nog even loszetten. Want, uh, want die moet ook er gewoon uitkomen. Zo. Uh, so. Licht jongens, he, waar zo zo'n hamster? Oh ja, die heb ik. Lonnie? Be right back, girl. Oké, okay, ik ga even de hamster pakken en even die opscheiden. <middels> Weekvlog materiaal. Oh Wat vind je hier nou van Rick? Mooi. Wat zeg je? Vermoeiend. Hoe moet je zo vermoeiend. Je vroeg zelf of je nog wat mocht doen. Ja, maar ik heb er spijt van. Hoezo? Lotte, heb jij nog een mening? Ik vind het leuk om te doen. ik vindt het ook heel leuk. Maar ja, het, het ging zo, uh, welk was ik jou? Ja, oh, 199, bam! <laughs> Wat heb je allemaal gewonnen? Uh, ik heb de prijs gewonnen van 11 en heb ik 50 euro bij de hoorstore gewonnen en de eerste plaats uh, twee keer. En heb ik 10 euro bij de hoorstore en volgens mij 15 euro in contant geld. <hums> Yo! We zijn heel stuk vrolijker dan gisteren. Uh, Oh, ik, moet, ja, ik ben echt heel blij. Ik heb wedstrijd gereden. Dat ging echt wel heel erg goed. Ik was weer trots op wat we vandaag hadden neergezet. En de dingen uh, waarvan ik gisteren wist dat het wat minder ging. Heb ik vandaag weer aan gewerkt. Dus dat ging super goed. De jury waren er ook erg tevreden over. Uh, ik heb Na het rijden heb ik een buitenritje gemaakt. Super lekker. Want ik kende natuurlijk de weg. En ik had helemaal flashbacks van. Oh ik heb hier met een paard gereden ik heb. Het was ook de eerste keer dat ik daar alleen buiten was. Want vroeger mocht ik dat nooit. Dus dat was weer heel erg gaaf. Ik had in de eerste proef 199 punten, en in de tweede proef 193,5 volgens mij. Dus daar ben ik super trots op op het resultaat dat we hebben geboekt. Ik, heb ook de over, uh, ik ben twee keer eerste geworden en één keer samen met Naomi. Dat was met 199 punten. Die hadden we allebei gelijk, dus dat was super gaaf. En ik heb ook nog de Overal prijs gewonnen. En daarbij zat een hele gave cadeau van 50 euro van de Horstst En die heb ik aan een heel lief meisje gegeven. Dus die kan daar dan van gaan shoppen. En dan had ik ook nog... Ja, gisteren had ik, gisteren had ik ook zo'n bonk van dat ik ook aan haar gegeven. En heb ik heb zelf nog eentje en die ga ik hier aan iemand op stal geven of zo. Dus daar ben ik super blij mee. Mm. Blondie is gewacht door mama. Ivy ga ik nu even loszetten, want die staat nu los. Dus ik kan nu even haar tijd aan het verdoen. Het spijt me Ivy, love you Ivy oh. Dinsdag vandaag, GoPro is leeg. Beetje zucht weer, accu ligt in de auto. Dat is niet heel ver, maar het is toch niet genoeg. Samen met Blondie bij Horses in Hand voor de aquatraining. Marlene is thee aan het zetten, dat is altijd fijn. En Blondie gaat zo lekker water trappelen. Hé, hé, hé! Mag de Blondie slopen? Hondjes en ik zijn weer in de auto. We kunnen terug naar stal toe. Uh, Blondie heeft hersteltraining gehad, want ze was toch wat moe van het paasconcours. Dat is natuurlijk niet te gek. Maar dan is het ook fijn dat je hersteltraining op de aquatrainer kan doen. Je merkt hierdoor dat ze wat dan daar achterbeen aan het uitzwaaien was. Nou niet uitzwaaien, ze bleef wel binnen de lijn, maar het, het maaide iets te veel. En dan merk je toch dat ze een beetje moe is. Niks ergens aan. Helemaal prima. Ja. Ze zijn allemaal wel eens moe. Dus die gaat lekker naar stal nu. In de boer ontdoor. Kan je het zien? Nee hè? Ja. In de boer ontdoor. En Jess, uh... noem maar niet. Jess die wil de hele tijd een uh, ding graven. Ik ben er minder blij van. Maar gewoon liggen. Hoi hoi! De moeder was een beetje agressief. <laughs> ja! Er staat ja. er op mijn file. En daar rijd ik gewoon langs. Kun je ja. hem een beetje hier houden? Want als hoort ze me niet eens. Dan iets hoger. Nee, dat dan ook weer niet. Jezus Christus. hier Oké. Er stond de file en daar mocht je, die rechts rechtsaf. En toen, echt out of the blue, steekt iemand linksaf de snelweg op. Dat is gewoon gevaarlijk. Soms was ik niet agressief, ik moest gewoon even aan het toeteren. Dit is geen goed idee, zei Dat kan wel. Ja. dat. <lacht> nou ja, um, we zijn weer on our way. We gaan weer naar Pony waar we eerder naar hebben ge ge gekeken. Ja, ik, ik heb ijsje gegeten, alleen het was niet zo slim, want ik kan hem nu nergens meer kwijt, maar dat maakt niet uit. Ah. Ik ben naar school geweest, heb toetsen gemaakt. Ik weet niet hoe het ging. Ik wil het ook niet weten. Ik krijg binnenkort het cijfer en op hoop van zegen. Het ging over licht. Ja, nou ja. Uh, we gaan pony kijken. Uh, deze keer gaan we springen. Zo, oh, het is inmiddels een tijdje later, maar ik was vanmorgen terug naar de sportschool geweest, samen met Moeders en Rick. Um, dat is gefilmd, filmkunsten. Rick heeft allemaal gezegd dat we te veel filmmateriaal hadden en dat mama er onderuit probeerde te komen. Beetje mee eens. Ik vond er weer dat goed ging daarna ben ik naar school gegaan en nu zijn we onderweg naar Haaswouderdorp naar Astrid van Horst Hens voor tv-names. Van deze week vlog, en ik zie jullie heel graag de volgende keer weer.